Coders zijn, ik denk, een van de meest influenciele mensen op de planeet. Want right als ze het makkelijker maken om iets te doen, doen we meer van het. En als ze het makkelijker maken, doen we minder van het. Ik denk dat het heel goed is dat hij ons wijst op degenen die de technologie maken... ...waar we eigenlijk elke dag mee bezig zijn, onze telefoontjes. Uh, maar het kan ook zijn de technologie die binnen gemeenten wordt gebruikt... ...om uh, diensten te verlenen aan burgers. Maar ook het nieuws dat uh, we tot ons krijgen via Facebook en uh, andere kanalen. En dat hij zegt, er is iemand die dat maakt. En door uh, die mensen wordt ook bepaald hoe je het kan gebruiken. Dus het is heel goed dat hij ons wijst op de macht die deze mensen eigenlijk hebben... over de technologie die we dagelijks gebruiken. En een oproep doet om dat op een andere manier uh, te organiseren. De power of software to change reality and change the way we do things, connected with the demands of capital to grow grow rapidly, uh, to have not just one million users, not just 10 million users, not just 100 million, but billions of users, that is often what causes a lot of problems between society and software. We geven die technologie heel veel ruimte. Omdat we natuurlijk hoop hebben dat het heel veel dingen in onze samenleving oplost. Dat het dingen efficiënter maakt, makkelijker. Of het nu gaat van een paspoort bestellen bij de gemeente. 24 uur per dag tot aan het onderwijs. Dat daardoor beter kan zijn en meer op elke leerling afgestemd. We hebben heel veel hoop op die technologie. En we denken daarom niet zo na over wie daarachter zit. En dat die technologie al bepaalde dingen... ...mogelijk maakt en andere dingen niet mogelijk maakt. Over de laatste 30 jaar right? um, uh, so is het extreem jong, mannelijk en wit is. En vaak zijn het deze graduaten die uit computerwetenschapsegraden komen die de centrale ingenieurs zijn. En dus het probleem dat we hier hebben is dat elke bedrijfskunde zou vertellen: dat als je een industrie hebt die een monocultuur... is van slechts één perspectief, to het a lot blindspots hebben. Ik denk dat er meer een an ethische en morale awakening van software engineers in de laatste vijf jaar Programmeurs zijn aan het ontdekken dat ze een, een vak hebben... ...en zich eigenlijk ook uh, met dat vak moeten afvragen... ...wat maakt ons vak tot een goed vak, wanneer doen we het goed. En uh, het goede is, je kunt dat individuele besef hebben... ...maar het feit dat ze dat nu gezamenlijk ook vorm willen geven... ...en met elkaar principes aan het afspreken zijn, hè, dat is al een hele stap. Parallel moet, kan het daar natuurlijk niet van afhangen. We zeggen ook niet dat artsen alleen maar met elkaar bezig moeten zijn over hoe zij hun vak uitoefenen. We zijn ook allemaal daarbij. We moeten allemaal aansluiten. We moeten ook bedrijven die deze mensen in dienst hebben oproepen om verantwoord te zijn... En we moeten ook zorgen dat dat binnen een wettelijk kader gebeurt... ...waarin alle partijen in een keten, want het zijn wereldwijde ketens... ...de een programmeert, de ander maakt een product, de ander koopt het, de ander past het toe... ...dat al die uh, partijen zich bewust zijn hiervan. Wat ik eigenlijk about really is een reform van de marktplaats. Het enige wat echt het power heeft om te doen zijn in regeringen in de incentives die ze up. There's also, I think, a fair amount of work that can be done at the level of computer science and how computer science is taught. Because right now, it's taught uh, as very much as an engineering discipline where no one is ever asked to think about the why they're doing what they're doing, right? You know? Um, and that's starting to change. There are some computer science programs that are that are starting to teach, well, you know, this is a very powerful discipline. Why don't we think about You know The impact that software has on people's lives. Let's read some philosophy, let's read some history. Um, let's bring some of these humanities in here that help us inform, not just what we're doing, but why we're doing it. It is heel mooi om overal digitale systemen van te kunnen maken, but it is also a doos van Pandora. And that hoeft ons niet af te schrikken, want we hebben dat gezien in het verleden, and we leren om met dat soort dingen om te gaan. Maar het zorgen dat het niet alleen iets is van die groep mensen die het snapt, maar dat iedereen mag meedenken over de gevolgen van wat daar wordt ontwikkeld. Dat is waar het Raadsnoel Instituut ook voor staat en ook voor is opgericht. Dus niet om ons allemaal technisch te maken, maar ons wel genoeg gevoel ervoor te geven om erover mee te kunnen praten.